en ik ben op Bel aan het rijden, morgen een proefje en ik heb weer de bak voor mij alleen, morgen ga ik hier ook een proefje rijden, dus vandaar dat ik recht op jullie afging en ook nog even netjes, goed, kom maar dan, we verder. Nou, we hebben een proefje geoefend. Helaas kan ik niet filmen, voorlezen en uh, tips geven. <laughs> Allemaal tegelijk. Dus ze uh, is nu nog even aan het uitgalopperen. We hebben vandaag de AC-lijn geoefend. Dat valt nog niet mee hoor, recht. Zo, even alles strijd. Ik Het proefje van Tessa. Ze mag een vol te gaan rijden en vervolgens gaan we beginnen. Met AX binnenkomen in arbeidsdraf. Uh, en daar krijgt ze een 7 voor. Er staat verder niks bij. Tussen X en G halt houden en groeten een 6. Halt houden iets scheef. Dus daar gaan we even naar kijken. Ze komt nu over de AC-lijn. Vervolgens moet ze naar stap. Tel doet weer lekker de hoofdje omhoog. En inderdaad, ze staat iets scheef. Voorwaarts in de arbeidsdraf, een linkerhand en dat is slingerend. HXK, gebroken lijn, een 5. Verkeerde been, nog meer tot X rijden. Ja, ik zie het. FXH van hand veranderen, daarbij de teugels langer laten worden. Dan krijgt ze ook een 5, want ze moet meer toestaan. Ze gaan nu naar FXH van hand veranderen en dan moet ze meer toestaan. Ja, ik snap wel wat ze bedoelen. Dan tussen H en C uh, teugels op maat maken. Daar krijgt ze dan een 6 voor. BE. E, uh, half grote volte doorzitten voor E. Arbeidsklok rechts aanspringen. Dus BE half grote volte. Dan moet ze gaan doorzitten. Dat doet ze ook netjes. En dan moet ze aanspringen voor E. Ja, een beetje rommelig. C, grote volte krijgt ze een 5 voor, voelt de ronde rijden uh, niet, nou, ik kan niet lezen wat er staat. Niet keurig in de beugel, oh, voeten niet keurig in de beugel, oké. Okay. Tussen F en A arbeidsdraf, krijgt ze een 5 voor, want dan zit ze op het verkeerde been. Dus naar F en A en dan tussen, uh, tussen F en A arbeidsdraf, dan zit ze op het verkeerde been. Ja, dat is wel heel duidelijk. KXM van hand veranderen, daarbij enkele passen eraf verruimen. Dus moet meer verschil tonen. Nou kan Bel dit heel goed, dus dan heeft ze uh, er onvoldoende op geconcentreerd denk ik. CA slangenvolte met drie bogen. En hier krijgt ze een 7 voor. Nou moet ik wel zeggen dat ze die slangenvolte echt heel veel geoefend heeft. Dus uh, ook met omstellen, dus steeds de goede kant op kijken. En uh, van been verwisselen, dus daar heeft ze echt heel erg hard op geoefend. Dus uh, dan heeft ze daar nu resultaat van. Daarna moet ze B, E, half grote voelte, doorzitten voor E, arbeidsgroep links aanspringen. Hier staat niks bij en dan krijgt ze een 6 voor. Zometeen moet ze gaan doorzitten. En aanspringen in ga, vol. Nou Nu is bel links makkelijker dan rechts. Dat gaat goed. A, X, A, grote voelte, niet te diep door de hoeken, dan krijgt ze een 6 ja, bij de KNS moet je natuurlijk echt helemaal uh, rondrijden. Bij de FNARES zijn ze daar normaal gesproken iets coulanter in. Maar deze jury ziet waarschijnlijk wel dat het wel een privéponie is. En verwacht misschien nog ook wel ietsje meer. Tussen M en C arbeidsdraf. Hier krijgt ze een 7 voor. Dus kunnen we zeggen dat ze het netjes gedaan heeft. Hier komt de M. Dan gaan we naar de draf. Ja, prima. Uh, HB van hand veranderen. Daar krijgt ze een 7 voor. Dus die is waarschijnlijk gewoon netjes strak. Gereden. Ax half grote volte rechts gevolgd door en dan xc half grote volte links. Voor beide voltes krijgt ze een 6. Hoek Ak afronden, hoek Mz afronden. Dus je gaat het diep door de hoeken heen hier. Maar Waarschijnlijk stelt ze wel netjes om, hoop ik. Even kijken. En nu recht. Ja. Voor Tess is dit echt al heel wat. Hb van hand veranderen, een 6. Been wisselen, einde van de diagonaal. Dat is voornamelijk omdat je andere gangen gaat rijden uiteindelijk op het diagonaal. En dan moet je dat niet halverwege het paard gaan storen eh, door van been te verwisselen. Bk van hand veranderen, daar krijgt ze dan een 6 voor. En fxa van hand veranderen, enkele passende verruimen, een 5. Nou, c, eh, c10, verkeerde been, naar H. Dus hier zal ze te weinig verschil tonen. We gaan even kijken. Ja, ik snap het wel. Het is ook allemaal een beetje beweeglijk. MXF een gebroken lijn. Daar krijgt ze een 7 voor. Dus die zal netjes zijn. Even kijken. Als ze nu wel tot de x doorgaat. Ja, dat is beter. En dan krijgen we A. afwenden. Daar krijgt ze ook een 7 voor. Dus die zal ook netjes zijn bel een toetloofie omhoog. En tussen D en X arbeidsstap krijgt ze ook een 7 voor. Tussen X en G houdtouden en groeten is een 7. Dus dat is heel knap, want daar heeft ze echt enorm hard op gewerkt. Omdat uh, Bel het moeilijk vond om stil te staan, maar dat kan ze inmiddels. En uh, voorwaarts in vrij stap. De rijbaan verlaten, 7. Houding van de ruiter, een 6. Zit van de ruiter, een 6. Beenligging van de ruiter, een 6. Handhoudingen 6, nou en de rest zal ik hieronder eventjes uh, neerzetten Er staat nog wel, hakken blijven uitdrukken, nog iets meer rechtop uh, Probeer iets rustiger te rijden, goed gereden, probeer iets rustiger te rijden Zodat je wat meer tijd hebt om de onderdelen netjes af te werken Veel succes zegt de jury, In totaal van 216 punten Dinsdag vandaag en het is koud, rot en nat weer en het is donker ik hoop dat we nog iets kunnen zien. Uh, Vrouw is een paar vrij geweest, want uh, ja, er waren wedstrijden en daardoor konden we niet buiten rijden. Nou ja, konden wel buiten rijden, maar het boei het heel hard. Dus dat ging niet, dus ik heb wel gelongeerd. Maar als je dan bij ons achter uh, in de bakken wil rijden, dan, uh, ja, weet ik niet, dan is het niet zo fijn dat ik mijn gewicht kwijt. <laughs> en dan boei ik ook gewoon weg. Nee, het is gewoon onaangenaam en je zit dan met die... Uh, die harde wind in je gezicht op je lijf dat is gewoon niet fijn in het paard niet paard zal niet uitmaken denk ik maar voor mij in ieder geval niet dus uh, toen hebben we maar heel duur en uh, vandaag gaan we dan rijden Zaterdag, we zondag dus volgende week vlog zitten we bij indoor brabant dus dat is ook weer eventjes uh, kijken hoe we dat gaan vloggen komt gewoon in de week vlog en een aparte video en we gaan ook niet uh, een heel team aan ervan maken uh, ja het is dus ook aan het rijden ik ben ik ga kijken. Deze dappere pony. Die heeft een beetje sterk voer gekregen, zoals het is. En volgens mij loopt ze eigenlijk wel heel keurig. Dus dat is mooi. Ik had al gezegd dat dinsdag was, volgens mij. En gisteren konden we verder niet. En volgens mij doet ze het heel braaf. Brava pony. Brava het Loopt ze keurig vandaag. Vandaag de keurig loopdag. Denk ik. Of Tessa heeft gewoon goed geoefend en nu beginnen ze het allebei te begrijpen. Ze zegt vandaag lijkt wel de keurige loopdag. Of Tessa heeft het goed begrepen of wel samen hebben het goed begrepen. Het ziet er netjes uit, dames. Nou, wij gaan ook rijden. Ik heb Kim gevonden, kijk daar is ze. Ja, nou, ik wil niet zielig zeggen. Niet zielig, zinnigs. Nee, iets zinnigs. En waar ga je heen donderdag? Ik koud. En wat ga je dan doen? Goed zo. En je gaat filmen. Koud. Want je bent wel een beetje fan. Beetje maar. Toch? Ja. ja. Nou, nu is ze zenuwachtig aan doen. Ik weet niet precies waarom. Ik heb oh, is het koud. Nou, ga lekker rijden. De andere monster heeft zich inmiddels uitgekleed. Het ziet eruit als uh, een snoepje. En er is nog een snoepje in de bak gekomen. En die. Uh, die... <laughs> Kom paard, we moeten even YouTube. Ta -ta -ta. waarom was verstopt, je even stopt, Kimmetje? Waarom? Uh, is het maar... Omdat het koud is, dat is een beetje gek. Oké, okay, nou ik ga rijden. Tot later vandaag. Frankje is opgezadeld. Even de hoofdstelletje in. Maar ja, als ik toch ga filmen dan mag ze nog even weten. Uh, ik ga even lekker rijden. Tess is al in de bak. Ik ben een beetje langzaam vandaag, want ik probeer namelijk te werken. En buiten te rijden tegelijk. Kan je vertellen? Dat gaat niet. Je moet kiezen. Dus ik doe mijn telefoonnummer gewoon even weg. En uh, ik ga lekker rijden. Ik, ik ben een korte dag op school. Dus het is nu vier uur. Heel vroeg. En ik ben aan het rijden. Je zit wel vaak dan vier uur op je pony. Nou, nu, nu hebben we heel langzaam gedaan, hè? Ja, en dan is het nog steeds veel. Ja. Kijk, we zijn met z'n tweeën zo. Tap, tap, tap. Draai je oh, in de spiegel, kun je het makkelijker zien. Oeh! <laughs> dan zie je die pony bijna niet. Hallo, pony. Wat? Erg lekker gereden. Het ging super goed. Ik heb vandaag denk ik een uurtje gereden. Ik heb van Bella's box maak ik nu iedere dag een, een huis. Dat laat ik morgen wel zien. Het ziet er heel grappig uit. En ik vrijdag ben ik vrij. Woehoe. Dan zien jullie morgen Het is weer nieuw. Bel wordt opgesloten. Ik weet niet waarom. We gaan even kijken. Bel, wat is allemaal aan het doen? Er staat veel wind, dat vindt Tess niet zo fijn, denk ik. Dat zal het zijn. Oh, daar is ze! Waarom is de deur dicht? Anders wordt het te koud. Voor wie? Voor mij. Ah, oké. Okay. ga je doen? Bel poetsen. En uh, ik heb een nieuwe ring. Oeh. En daarmee kan ik mijn pony uh, verbinden. Dus dan kan ik haar haar doen. Dan kan ik ook mijn eigen haar doen. Sexy. Nou, een lekker rij, hè? Ja. Tot zo. Tot zo. Toen ook afgezadeld en nu zit we alweer een auto. En zoals je kan zien, je kan niks zien. En het is donker, dus we gaan weer naar huis. Ik zie jullie morgen weer. Het is vandaag vrijdag en we zijn nu aan het soort van springen. Een zuurachtig iets. De sprongen van gisteren stonden nog en ik wil gaan springen. En buiten is vies weer, dus dan gaan we hier weer springen. Ja, en jij ja, gaat ook springen. <laughs> Ja, Waar ben je, je gisteren loopt. geweest? In de Brabant. Hoe was het? Dat was heel erg leuk. Wat heb je gedaan? Ik heb uh, bij de wedstrijd gekeken en uh, bij de clinic van Isabel. Zijn jullie al klaar met rijden? Nee. Jij wel? Ja. Oké, okay, dus okay. jij gaat de volgende doen. Ik wil nog even doen en als ik nu niet stop wil hebben, is hij even zo over een half jaar droog. Over een half jaar? Ja. Maar jij ja, hebt een buk als deken, dus dat geeft niks, want nee, die neemt gewoon maar de hals, uh, alles op. Mijn hals is wel niet onder deken. Ik wil meer even droog stappen, een stukje. Ja, yes. Ik Kijk ga even kijken of de stoom kan... Me ja, ik kan de stoom filmen. Dat is echt grappig. <laughs> Zien jullie? Het is net een gebakken ei. Dat zie je echt. <laughs> Komt er ook stoom van Kim af? Nee. Nee, Kim is nog helemaal cool. Oh ja, nu, nu, nu is Kim aan het stomen. Mijn <laughs> bril gaat er ook nou gelijk te dus <laughs> Nee, ik heb net de lens schoongemaakt. Ik moet filmen heen, ja. Ik heb geen snoepjes. Dat is oké, okay, oh, nou, daar ga ik wel weg.